Moet ik wel even een krukje pakken? Ja. Ja, nou, <laughs> dan. Kijk, bel. Dit is de plotselinger pony. Je hebt het ook wel erg plotseling, hè? Ja. En ik vind dit ook wel het gekste paard van stal, maar dat is Bella ook. Kijk, bel. Dit is een graphic novel. Er staan ontzettend veel illustraties in een lopende tekst. Veel woorden zijn uitgelicht. Er staan heel veel grapjes in. Ik hoop dat jij die grapjes ook leuk vindt, hè? Dit boek is geschreven door Patricia Schunder En de illustraties, dus de tekeningen, van Sabine Rotmund. Het is uitgegeven door de vier winststreken. Het is nu verkrijgbaar in de boekhandel. En het kost maar 14,95. Nou, Bonnie, ik ga de samenvatting lezen, want die staat meestal op de achterkant. Ja, zeg je. Goed zo. Word ik nou gek of hoor ik een paard, Denk Noor. Dit is Noor. Als er geen hoort in het trappenhuis, ineens staat er een pony op de gang. Een echte. Dat is niet normaal. Dat snapt Noor meteen. Zeker wanneer die pony ook nog in Steger begint te praten. En wat hebben buurmeisje Penny en haar prachtige paardenstaarten mee te maken? Noor gaat op onderzoek uit. En vindt Penny in de pony? Hopperweide terug? En wel als pony. Doorgedraven curvet novel voor alle ponymeisjes en hun beste vriendinnen. Ik ga je een klein stukje voorlezen als je dat goed vindt. Sorry, zegt ze. Het spijt me echt hoor. Maar ik heb nu eenmaal geen hulp meer nodig. En uh, verklik me alsjeblieft niet. Het meisje draait zich op haar hakken om en rent zo hard de trap af, dat je zou denken dat er een hoorde, woeste, briesende, wilde paarden achter haar aan zit. En ik, Noor, polmeester, sta als door de bliksem getroffen. Mijn mond gaat open en dicht. En dan nog een keer. Open en dicht. Net als de vissen in papa's aquarium. Er staat een plaatje bij van allemaal visjes die in haar vaders aquarium zitten. De stappen van het meisje galmen in het trappenhuis, Trappel, trappel, trappel. Eén later valt de voordeur in het slot. Knaal! Daarna duurt het nog een poosje voordat mijn spieren zich herinneren wat ze hoorden te doen. Waarschijnlijk zou oma Trudy in dezelfde tijd drie taarten hebben gebakken. Er zijn hier drie taarten. En oma Trudy. Ik spring omlaag op de tussenetage om uit het raam te kijken. Maar natuurlijk is het Ponymeisje al lang uit zicht verdwenen. Nou, Bel en ik hebben het met veel plezier genezen. Ik moest alleen wel even wennen op het begin hoe het is geschreven. Want het is net of iets anders dan in een ander boek. Maar ja, dat, dat houdt de loer niet vanaf. Ik vind het een hartstikke leuk boek. Waarschijnlijk Bel ook. En als je wilt weten hoe Penny... In een pony verandert. Nou ja, dan moet je het boek gaan lezen. Wel, en ik weet het al hè. Ja. Zo goed geheim hè. Ja. Als je dus wil springen. En je moet er dus aan het rijden. Daar. Ergens. Waar ben je? Daar. Dan zul je dus zelf moeten bouwen. Nou, dat doet ze gewoon ook echt heel handig. Wel, vind het allemaal best. Kijk even lekker mee. Ze zijn lekker heel lekker aan het rijden met Verona. Oh ja, en even niet vergeten dat ik nog even wilde zeggen dat het regent, hè. Tessa zit er ondertussen weer op. Hij gaat in volle over oh, de balkjes. Heel goed. Het is wel heel winderig en het waait. Dus ik ga naar ja, huis toe. Tess komt er zo aan, dus nog even een bel aan doen. En dan uh, hebben ze alles weer gehad voor vandaag. En ja, we gaan vanavond zouden we gaan barbecueën of dat doorgaat met deze wind en regen. Dat weet ik niet. Ja, anders eten we vast iets anders lekkers. Morgen zijn vrouwen in Virginia vrij. Dan niet. Ik eigenlijk jij moet ik gewoon werken met kind komt pakjes en pakken. Dus die doet het andere workshops. dat scheelt mij enorm veel tijd, dus ik ga maar gewoon ergen. Nou, zien we morgen weer. Zo, we zijn bij... Nou ma, zeg jij het maar. We zijn in Weert en we gaan naar Stal. Weet ik niet meer hoe die heet. Ja, ik wacht even, ik ga ja, eens bekijken. Maar dan weet ik niet meer hoe ik moet rijden. Ja, je moet... het is zo meteen aan het einde van de weg hier. Oh, oké. Okay. Uh... Nou, oh, we gaan naar Stal en daar in de staan. <middels> Wauw. En dan uh, hebben we daar de Cool Social Barbecue. Ik heb zelfs mijn teenslippers aan, heb ik heb echt nooit aan. Zeker dus maar... niet Teenslippers? Ja, dat is mijn, uh, mijn barbecue outfit. Dat. Die barbecue outfit, heb jij een barbecue outfit? De, mijn slippers. Oh, oké. Okay. Nou, Kim, okay. heb je er zin in? Ja. Yeah. Nou, als ik. Nou, als je. Nou, je kan het niet zien, ja, zie maar op de telefoon. We moeten nog 1 minuut en 900 meter maar het is hier, hier. Niet zo hard. Oh. Rustig aan. Ja, we was gevonden. Oké, okay, maar ze hebben het gevonden hoor. Stal korenbloem, top, top quality dressage horses. Kennen we die mevrouw die erop zit? Lijkt een, be hey. Lijk een beetje op Ankie. Een hele oprijlaan hebben we hier, Oeh. met, uh, hoe heet het, die dingen, wat zo? Bloemies. Bloemies. Bloemies. Dus iemand die ze dan ook allemaal water geeft, dus ze hebben hier ook een magriet. Meertje. Mijn moeder moet water geven als ze... Z'n paardje. zijn paardje. Uh, paardje. Ik dat we toch jongens. Vind ik ook. Uh, ik het niet. Ik, wil, ik wil hier wel uh, wonen. Oh, nou. Kijk toch wat een leuke huisjes voor onze paarden! Heet de stallen. Ja maar dit is toch hartstikke leuk, ze hebben zelfs een eigen bloemetje. Ja Paatje, heb jij je eigen bloemetje? Nee, ik uh, wil daar staan, maar ik weet niet of het daar komt, pas goed is. Kan en is dus iedereen van Go Social Work? Ja. ik ja. ja. zeggen, ja, we zijn er. Ja, dat is toch cool, ze hebben zelfs een mooie koffie Ik ga even mijn schoenen aan doen. Nou, we hebben de hele co-social ploeg. Nou ja, niet helemaal. Bijna helemaal. En uh, ik mag zo even de workshop geven. Floor die heeft gezorgd voor eten en drinken. En een waanzinnige locatie jongens. Dit is echt gewoon goud. Ik ben voor. Ik had al bedacht dat ik hier wel wil wonen. Moet je kijken dan. Hoe cool is dat? Je zal toch zo'n huis hebben en dan zo'n stal. Ik zou straks de stallen nog even laten zien. heb je eigen bloembakje bij het paardje. We zijn op zoek bij de korenbloem. en wat doet Tess? Knuffelen met een paard. Want dat is wat Tess doet. Kijk, nou, dus Ongeacht dat iedereen al verder gaat, moet Tess kijk, natuurlijk knuffelen met een paard. Dit, dit paardje heeft een hele bijzondere uitleg. Ze is moeder. Ja. Yeah. is ze is een draagmoeder. Ja. Yeah. Eh, omdat ze heel erg hoog in de sport zit. Ja. Yeah. En dan eh, kan ze nog gewoon verder sporten. En dan met de draagmoeder, en dan heeft ze alsnog aangepakt. Oké. Okay. Ja. Nou, zullen wij meegaan met de groep, Tess? Uh -huh. Ik moet nog papieren neerleggen. Kom. Ja, Tess wilde volgende even kijken wie er wil knuffelen. Oh, dan gaan we wel allemaal tegelijk knuffelen. Er moet even geknuffeld worden. Ik heb geen idee uh, welk paard het is. Ik wil ook niet weten wat die kost. Maar Tess vindt het wel een geschikte knuffelbeer. Oh, er is nog iets dat veel meer kan knuffelen, misschien. Ja. Hallo, ik kom even knuffelen, zegt ze. Ziet ze ook gelijk zo. Oké. Okay. Volgende knuffel. Vind het een beetje wings lijken. Oké, okay, de volgende heeft een heel gek kapsel, Tess. Kijk, die heeft een, uh, een vreemd soortig kapseltje. Jumbo. Jumbo. <laughs> Oeh, schrik zich dood van jou. Of je een beetje vriendelijk wil zijn tegen de paardjes. Oh, dat is beter. Die vindt de liefde fijn. Even lekker knuffelen, even lekker ruiken. Oh ja, dit is beter. Ja, ja, ja, ja. ja. Kijk jij dat het niet bijt, anders is je order af tessa heeft een uh, nieuwe knuffel hij is uh, iets ander formaat nee nee, nee nee nee nee doe dat maar niet, maar niet <laughs> dit is doe maar niet tess nieuwe knuffel sabine daar aan de overkant die daar die is bij CoSocial gekomen en die is fotograaf nu moeten we in e die daar nu moeten we ineens allemaal dingen doen nu, nu heeft het ineens een fotoshoot nu heeft ze een mening kijk daar gaat ze weer allemaal uh, op een bepaalde manier staan kijk ze hebben ook precies ze moeten naar elkaar kijken zak kijk, moet ze zoenen denk ik en Je krijgt wel te zien wat ze doet oh heel cute toch leuk ja, Dat kunnen we niet zien. Ah, dat zijn we zijn niet zo'n ze hele hele hele hele Denk ik niet. hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele Ah, wat schattig. Dat dus. Ja. Uh. Sabine is bij zo. Hé, hey. boos worden, juist. Blijf. Juist. Nee, zit. Af. Af. Blijf. Hé, hey. zit. Zit. Blijf. Kijk uit voor zo'n Kijk, Sabine heeft weer een nieuw project. Nu moet iedereen op iedereen's rug. Ik ga bij elkaar terug, dus eh... Uh... Oké, okay, ik neem Kim wel. Kim, kom maar bij mij. te zin dan vandaag het niet te houden. Het groot voordeel van niet te houden is altijd dat ze heel mooi gaat lopen. hoe meer zin ze erin heeft, hoe harder ze wil, hoe beter ze draaien is. Ze wordt er wel altijd... je krijgt wel spierpijn van herkenbaar dit. buiten loopt ze ook het zo. zo voor mijn schuld jongens. Weten tess wordt wat groot voor bel. En uh, we gaan we even kijken naar deze pony? Vind ja. je hem zitten? Ja, ja. Nou, mooi maatje ook wel. Ja. Is die braaf? Ja, nou, ga Hij lekker rijden. Staan. Bel die, uh, gelijk wel. Oh, dat is ook niet waar, maar goed, geeft niet. Ga maar lekker rijden dan. Nou, gaat goed. We zijn nu even aan het draven. Leuke pony. Nou, gaat steeds beter. Volgens mij uh, is het wel naar de zin. De pony ook. En nu gaan we over naar gelop. En ook dat lijkt ze prima te doen. Het is Corona, maar dan in ponyvorm. Corona in ponyvorm, zegt ze. Oké. Okay. Ja. Vindt wat, Tess. Dus. Vindt wat? Vind wat. Uh, Oké. Okay. Dus misschien moeten we nog verder kijken. Nee, ik vind het wel leuk. Oké. Okay. Dat is waar. Goed punt. Deze pony heeft Z2 gelopen. Dus uh, bij Bel heeft ze heel veel moeten leren. En het is ook lekker natuurlijk als je een wat ervaren pony uh, tegenkomt. Volgens mij uh, gaan ze nu rodeo doen. Geen Z2. Misschien kan hij wel springen ook. Doe maar. Nou, Tess moet nog even aan de oefeningen wennen. Maar de pony die doet het prima. Doe nog maar één keertje, Tess. Tadaa. Nou, dat is een stuk makkelijker proefjes rijden dan met Bel. Hoe, en hoe bevalt hij, Tess? Ja, heel erg goed. Alleen de galop moest ik eerst nog wennen, maar nu gaat het echt wel goed. Ja, ik zou wel erg graag willen. Grapje! Hij is natuurlijk voor mij en hij ja, blijft voor mij. ik wil hem hebben. Ja, hij is voor mij. Hij is voor mij. Je mag nog wel een keer komen rijden. Maar hij is <lacht> lekker voor mij. Oké. Okay. En dit is? Boefi. Boefi. En hoe, hoe oud is Boefi? Boefi is 26. En hij is al 23 jaar van mij. En uh, hij is eigenlijk al heel lang met pensioen. Maar volgens mij is het opstappen een wedrijf, ging ja. zelfs heel netjes in het krulletje. Dat ging bij mij zelfs moeilijk, maar volgens mij vindt hij het leuk. Okay. En jij doet het ook goed. Dankjewel. Dus nu gaan we dan gewoon de video opnemen. Hallo, wie ben jij? Hallo. Ja. Jij bent Kenzo, hè? Ja. Volgens mij ben je wel een. Oh, hij gaat er vandoor. Volgens mij is het wel een Allemans vriendje. Ja. Kenzo, kijk eens. Hier, komt hier. Niet zo mee kom. gaan Ga zitten. <laughs> kijk eens zit. Even mooi kijken. Bye. Like. Oh, kijk. Ze, ze worden allemaal getraind, de honden hier, om op de video te gaan. Kenzo. Hallo, schat. Ja. We moeten even samen vloggen. Ja. Nou, of je me niet af wil likken, dat hoeft gewoon ook maar niet. Braaf hoor. Zo, tussen ze aan het verzorgen geweest. Hij is weer helemaal schoon en klaar. En dan mag hij mag weer naar zijn eigen lekkere bedje. Dag. We gaan één dag weg. Eén dag, moet je kijken. Ze heeft hier ze een koffer. Kijk, drie kwart is van mij en één kwart is van moeder. Ik weigerde een koffer mee te nemen voor die ene dag voor je ene schone onderbroek. Is hier nog een hele... Moet je, Moet je kijken, is het niet normaal. Dan zijn we nog niet eens weg. Maar goed, het zal nodig zijn. Zo, wij zijn onderweg. En wat neemt Tessa mee? Terhalve Wat zei je? Terhalve huis. Ja, inderdaad. En we zijn er over een uur in 16 minuten. Dus uh, ja. En waar zijn we onderweg naartoe? Naar Apelhoorn. Het kan toch wel goed we zijn in apeldoorn Yay. Uh, oh. weet je de service dit... is hier heel lief want we hebben een hele grote zadelkamer kijk dan laten we het straks nog wel even zien ja. oh, christine heeft iets heel gaafs bedacht gaat ze straks vertellen uh, we zijn gearriveerd in onze super trailer ik weet niet of je hem ergens daar nog ziet het is groen dus dan zie je het waarschijnlijk misschien wel. Nog. En uh, Kim komt er ook aan en dan gaan we eerst lunchen. Paardjes staan lekker in de stal en dan gaan we lekker rijden en eten. Zij gaat helemaal niet in de hangmat, dus ze moet gewoon eventjes dienen halen. En dan mag ze in de hangmat. Oké, okay, ik zal even filmen hoe Kim rent. Wel op de dressuurnaars, Dat Ziet er niet uit. is dus niet je talent. Dat is ze. Nou, we gaan lunchen. Zo, mijn eerste uur vakantie heb ik gehad. Die heb ik al slapend doorgebracht. Jawel, dat overkomt me nooit. Nou, niet nooit, maar heb ik nooit gelegenheid voor. We gaan nu in ieder geval even naar het buitenhuisje om een route te bekijken die we zo meteen met de paardjes kunnen gaan volgen. Maar uiteraard niet om mijn gezicht gaat. dan kijk ik soms naar beneden. En uh, misschien daarna maar appelgebak eten of zo. En ik denk dat het dan wel voldoende afgekoeld is om buiten te gaan. Misschien toch? Hebben jullie een gaatjestank toevallig of niet? Oké. Okay. De beugels zijn heel lang. Of gaat je bij prikken? Ga ja, maar Tess. Dat vinden ze dan toch een beetje spannend, dus ons Tessatje die uh, loopt even voorop. En nu heb ik een gat in mijn t-shirt. Ja, zo'n oorlogswond hè. Kijk dan. Mijn lieveling t-shirt. Oh, nee, we gaan hem nieuwe laten maken bij Laura. Nou, kom, ga je mee. Mag ja, oh. je tong naar binnen vrouw? Tong naar binnen. Let's zo. Hé. Richting hek. Goed zo, braaf. We zijn inmiddels het bos in, het kostte wat moeite, want beide paarden die deden een beetje vervelend. Ze wilden niet vooruit, want hen juist naar huis toe met een kleine verwonding. Niks ernstigs, maar Kim vond het toch verstandiger om gewoon lekker naar huis te gaan. En eh, Dat is vaak dan ook gewoon een wijs besluit. Dus wij zijn nu met z'n tweeën en dan gaan ze lopen mutsen. Maar goed, we hebben inmiddels weer de stap gevonden. En ga kijken hoe de rit is. Ja, en hoe ver we komen. En hoe ver we komen? Nou terug lukt altijd prima. Ja. Dus dat scheelt. Hou jij haar hoofd maar een beetje naar links, want ze steeds naar rechts zal kijken voor wat ik wil. Je wimp, zeg maar je rechterbeen een beetje erbij. Er staan hier wel bordjes hè? Ja kijk maar. Ik oh, oh, oh. oh, denk het niet. Oh, dus dan gaan we moeten we die kant op. Ja, kom je, kom je. Ik ben blij dat we toch even gestopt zijn. Ja. Dus waren we waren weer fout gereden. Ja, ik heb beetje bezij op Ik ook. Maar ik kon nu beter opletten omdat ik gewoon op mijn beugels kan staan. Gisteren kon ik er bijna niet bij. Vond ik het zo moeilijk met paardrijden dat ik me weinig gerip had op corona. Dan heb ik het te druk om naar paaltjes te kijken. Ja? Ja. Alleen Ja, het is wel zwaar voor ze dit hoor. Maar het is wel goed voor haar. Goed, zo braaf. En hoe lang is dit? 1,2 nou, kilometer. ook niet zo lang. Dit waren we net aan het draven toen waren we er al. Ja, zeg je? Oh ja, dus. ik maar niet te druk te maken. Het zijn andere oorlogen te winnen, maar Nee. Uh, ja, ja je mag ook stappen. hè? Heel even stappen. Dat ja, is goed, maar. Ik had het idee dat we gisteren hier ook wel gelopen hebben. Ja, nee, ook. Wel echt... wel een Toen gingen we het zijkoff, was mooi. Volgens mij gaan we nu richting die hei. Ja, ja. Inmiddels zijn we op de hei. Vrij droog, heel droog, meerdere ruiters hier, Ik kom van de andere kant, Ik ben nu toe bij gaan Hallo, oh nee, kom op, luisteren, nee, Zo. nee, die denkt ook, klaar mee, Zo. Ja, ga er maar gewoon langs hoor, ja. Goed zo, braaf. braaf. Goed zo, braaf. Ik versta je niet. Nee, hij ligt keurig. Dit is Heiden. Dit is Heide, ja. Ja, is dat wel een windje, dat scheelt. Ja, Verona vindt open vlak dus eng. Ja. Daarom is het goed om toch te doen. Het bos vindt wel oké, okay, maar die open vlak dus, dat, uh, is er ding niet. Geen heidepony, geen prairiepony. zeg je? Ja? Ik wel mooi hier geen huizen. Nee, er zijn hier geen huizen, want hier is niet echt lekker wonen, denk ik, in die warmte. Of in de kou, of in de nat Zullen we stoppen? Ik denk dat zij wel heel moe aan het worden is. Oeh, brav, brav. Vond je leuk? Ja, vind ik leuk? Goed zeg, ja. Oeh, oh, oh. even stap. Oeh, oh. we zijn hard gegaan. Oeh, stap. We gaan samen even lekker, want ze loopt daar de vijgerie. Ja. Lekker hè? Ja, ik is zo heerlijk. Goed zo. Ja. Staat hij aan? Wat? Staat aan? Ja! Ah, heb ik toch nog ingelopen op een knopje kunnen drukken. <laughs> Volgens mij is het ook wel de snelste groen die we ooit zijn geweest. Ja, maar goed, we hebben hier alle ruimte, er is niet zoveel afleiding. Ik zie niks in de verte, dus zo kan je ook wel ietsje sneller een keertje. Ja. Leuk? Ja, heel erg. Cool. De een op pony. Yay. Je pony glimlacht ook? Ja. Is dus ook happy aan het zijn? Ja, maar het is een hoop indrukken. Of twee van die buitenritten. Ergens anders slapen. We zijn weer terug van onze buitenrit. Hoe was het, Tess? Leuk. Nee je zin gehad? Ja. Goed zo. En ze waren hartstikke braaf uiteindelijk. Ja. De vrouw moet nu gewoon heel hard werken, kijk maar. Want anders hou ik Bel er niet bij. En Bel is een beetje moe. Dus ik laat vooral aan de teugel lopen. En dan stapt ze een stuk rustiger dan dat ik haar nu loslaat. Dan, uh, dan kan Tess het niet bij houden. We laten Verona ietsje harder werken, maar die mag straks natuurlijk gewoon ontspannen. Nou, we hebben Kimmetje wel gemist, maar toch was het wel erg leuk. Ik komen er fietsers, dus moet even voor oppassen. Ik weet niet wat de mensen willen. Ja, niks. Dus we gaan via het ruiterpad. Dan zijn we zo meteen weer terug bij het hotel. We gaan paardjes lekker afspuiten. En. Uh, ja, wat de eten geven denk ik maar even, hè? Ja. Dan gaan we nog even de wei op. Dan gaan wij lekker lunchen. Gelukkig is er bewolking. Dan is het niet zo heet in de wei. En dan gaan we naar huis. Ja. Parkeerde kant. Dat dus. Dus. Het weekend zit er helaas weer op. We hebben het heel gaaf gehad. We zijn wel een beetje moe. Ja, we hebben wel even lekker gegeten nog, maar eerder dat we terug waren en nu is kwart voor vier. We hadden vanmorgen ontbeten en ik denk dat we om, uh, nou, kwart voor vier, ik denk dat we om drie uur terug waren of zo. in de geest? Twee ja. uur, drie uur. Nou ja, in ieder geval heel erg leuk. gehad. jammer dat uh, Henja een mondje had, anders ja. dan, uh, had het nog leuker geweest. Maar we hebben een heerlijk weekend gehad, denk ik zo, hè? Ja. En nu weer naar huis. Ja, helaas wel. Ja, paardjes zijn ingeladen, dus we uh, gaan. Nee, kijk, zie je het? Nou, is het ze staat er voor altijd op. Dat is waar, maar ze zit, ze, zit, ze zit er ook in nu gewoon. Ja, we gaan. Doeg! Doeg.